Digioffice wordt in verschillende branches ingezet. Een branche die veel documenten en processen kent is de vastgoedbranche. Of het nu gaat om contractmanagement, assetmanagement of incidentenbeheer. Al deze processen kennen veel documentuitwisseling. Dit is uitstekend te organiseren met Digioffice. Maar we dachten van e-signing, dus het digitaal ondertekenen van een document. Dit is ook mogelijk met Digioffice. Er zijn natuurlijk nog meer voorbeelden te noemen. Het op tijd automatisch signaleren van de looptijden van de huurcontracten of het opvolgen van klachten en het verwerken van nieuwe aanvragen. Het is zelfs mogelijk om een melding te krijgen als er binnen een bepaald proces verplichte documenten nog niet aangemaakt zijn. Maar ook het produceren van een huurderslijst is gemakkelijk aan te maken. Vervolgens naar deze lijst eenvoudige mailing sturen? Dat kan natuurlijk ook. Heb je nou nog vragen? Laat het dan zeker aan ons weten en vraag eens een kennismakingsgesprek aan.